Zo, het is uh, maandag, het is 8 uur s ochtends en uh, om mijn huisgenoten een beetje hun rust te gunnen oefen ik elektrisch. Dit keer heb ik mijn uh, digitale piano via dat pakje daar rechtstreeks aangesloten op mijn computer zodat jullie ook beter geluid krijgen. Uh, mijn update voor vandaag wordt een stukje uit de cadenza van het uh, concerto, uh, toch het moment supreme van, ja, van ieder concerto eigenlijk. Uh, ik ben nog altijd bezig met het leren van de noten, dus het uh, echte muzikale werk moet nog komen. Uh, dan ga ik nu de microfoon wisselen en dan hoop ik dat die setup werkt.